Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet euthanasie. Een arts kan jou medicijnen geven waarvan je doodgaat. Dit heet euthanasie. Denk je wel eens over doodgaan met hulp van een arts? Praat erover met je partner, familie of vrienden. Maak ook een afspraak bij de huisarts om erover te praten. Hulp bij het doodgaan kan niet zomaar. Er zijn strenge regels. De huisarts stelt je vragen. Waarom je euthanasie zou willen. Bij welke klachten je dat zou willen. Je praat vaker met je huisarts over je wens. Je moet zeker weten dat je het wilt. De huisarts moet ook snappen waarom je het wilt. En de huisarts moet snappen dat dit voor jou de enige oplossing is. Soms willen artsen niet helpen, bijvoorbeeld vanwege hun geloof. Je huisarts kan dan een andere arts vragen om je te helpen. Na het gesprek met je huisarts kun je het samen opschrijven. Maar dat hoeft niet. Je huisarts zet het in je dossier. Wil je wel iets opschrijven? Dan moet in de brief staan Waarom je wilt doodgaan met hulp van een arts? Bij welke klachten je dat wilt. De datum waarop je de brief hebt geschreven. Je naam en je handtekening. Geef de brief aan je familie en aan je huisarts. Er zijn strenge regels. 1. Je kiest zelf of je euthanasie wilt. 2. Het moet zeker zijn dat je heel erg lijdt. 3. Er komt een andere arts langs om ook met je te praten. Hij geeft jouw arts een advies. Sterven met hulp van een arts kan alleen als... Je klachten zo erg zijn dat je niet meer wilt blijven leven. Je huisarts dit kan begrijpen. Het gaat bijvoorbeeld om klachten zoals... Jouw wens om niet nog zieker te worden heel erge pijn, heel erg benauwd zijn, niet meer zelf naar de wc kunnen of uit bed kunnen komen en daaronder lijden. Sterven met hulp van een arts kan alleen als je er zelf om vraagt. Jouw partner of iemand uit jouw familie mag het niet vragen voor jou. Is de andere arts geweest en is hij het eens met de euthanasie? dan kies je samen met je huisarts een dag en tijd. Dit is het moment waarop je overlijdt. Voordat de arts je de medicijnen geeft, vraagt hij nog een keer of je dit echt wilt. Vooraf heb je tijd om afscheid te nemen van familie en vrienden. Doodgaan met hulp van een arts kan op twee manieren. Met een infuus met een drankje. Samen met je huisarts kies je wat het beste bij jou past. Hoe gaat euthanasie met een infuus? Je krijgt een infuusnaald in je arm. Je arts geeft je een medicijn. Daardoor raak je in slaap. Daarna krijg je een ander medicijn. Je stopt met ademhalen en dan stopt ook je hart. Als het hart niet meer klopt dan ben je dood. Hoe gaat euthanasie met een drankje? Je zit rechtop en moet zelf kunnen drinken. Je arts geeft je het drankje. Je arts mag je helpen met drinken. Jouw familie mag dat niet doen. Je gaat dood na een paar minuten. Maar het kan ook langer duren. Bijvoorbeeld een uur. Als het langer dan één uur duurt, geeft de arts je andere medicijnen met een infuus. Je bent overleden. Als je vragen hebt, maak een afspraak met je huisarts en praat er samen over.